Of we een ijsje kunnen krijgen, maar we gaan het proberen. Ik ben Julie en wij uh, doen, hebben een serie ik denk alles doen en uh, wij doen 24 uur overwegen in, in de uur zonder geld. En uh, Het is heel erg warm buiten, dus zouden wij misschien inderdaad het ijsje hebben. Ik weet niet waar voor Oké, het is makkelijk. Het is makkelijk voor die andere mensen. Net zoals het mislukt, vind ik het ook al makkelijk. En de krijgt ijsje. Heel erg lekker dus. En ja, dus... Het eerste is binnen. Heel erg lekker. En, het en is en uh, ongeveer al drie uur, dus... Uh, we gaan om vijf uur denk ik weer volgen met dit. Of half vier. Uh, en eh... Uh, 3. dus... Het is nog niet zo laat, dus we moeten nog een dag zien te overleven. Dus we dus straks wel... Ja, we moeten nog een paar uur zien, uh, straks wel, uh, wat we nog meer, uh, ja, wat we nog meer gaan uh, doen. Oké, okay, nogmaals, het was echt super lekker. Ik heb hem al op, Tij ja. heeft hem ook al op, maar Ralf heeft natuurlijk een horentje. Maar, het was zo lekker, dus, eh, banana's, ja. We willen ze echt heel erg bedanken. Banana's, bedankt. we gaan ze bedanken. Want we waren, we waren ook bij een andere ijscafé. We waren bij een andere ijscafé, maar die uh, wouden niet gefilmd worden. Die wouden niks. En maar deze is gewoon goed. heel soepel. We mochten gewoon graag het ijsje. Heel erg bedankt. We gaan ze nu nog even buiten de camera bedanken. En ja, dan uh, gaan we weer verder. En ja, de dag. als je wilt dat er bent, neem je gewoon een ijsje hier. Er is ook nog een zijtje in de set Banana. Banana. Oh, sorry. Ik heb misschien ingezond op mijn gezicht. Oeps. Oké, okay. we hebben dus even. Hier, een beetje chill. Ja, een beetje bedacht wat er nog meer in Ude is. En ja, er is nog een Yamin in Ude, want ja, we gaan dus even kijken of we daar wat snoep kunnen halen. Gratis, ja, hoop ik. We zijn al één keer af geweest, maar die beelden mochten we niet gebruiken, dus die moesten we verwijderen. En we, het is al ons één keer gelukt. Dus nu gaan we het proberen bij Yamin of het nog een keertje lukt. En anders gaan we verder naar, ja. naar drinken. Dus, uh, we let's go. Oké, okay. we zijn uh, nu bij de Janmin. Ik vind Ja. Kun um, je helpen? Ja. Wij zijn een YouTube-kanaal. En we hebben zelfs um, praat van 24 uur uh, lang overleefd in ons geld. Uh, en misschien wouden we. Um, gaat okay. het uh, goed. een beetje... Oké. Okay, Oké, nou... Zoals jullie hebben gezien is het net mislukt. Dus we gaan nu nog even een, um, Hoe heet we? Zo'n winkeltje. So ja, dan gaan we proberen een smoothie graf te fixen. Dus oh, en dat gaat Thijs doen. Hè? Doen. En zijn nu gaan wat drinken proberen te fixen. Oké, hey, we gaan. Hoi. Hey. hij. Hey. Um, hi. hi met telefoon en eh uh, YouTube kanaal Jumpuddy en we zijn er aan het uh, in Uyes zijn we aan het uh, overleven de hele dag zonder uh, geld. Ja. En uh, we hebben een beetje dorst. Alleen ik weet niet of we uh, misschien drinken mogen. Ja, ik denk alleen maar glas water drinken. Dus uh, Oké, okay, ja, okay, dat is goed. Dat is goed. Ja. Dat is goed. Dank Dank je Dankjewel. Dank Oké, okay. fijne dag. Oké, okay, Ralph is niet blij met de water. <laughs> hij heeft het gewoon weggegooid. Je wou dat wel. Je wou drinken. Denk, jullie hij, wat? Hij Water, Hij wou niet altijd weg. Hij wou alleen Hij wou Ik had meer dan de helft. Maar ik, ik heb geen derde over. Oké, nou nu gaan we dus proberen de slaapplek te krijgen. Deze. Ja, te kijken of. Uh, Deze. Hopelijk. Oké, okay, nou we lopen dus nu naar huis, maar we zien een snoepwinkel. En uh, ja, het was net een gefaald, maar misschien lukt het hem nu wel. Ja. Heel veel speelgoed. Ja. Hier, hier. Hallo, um, wij zijn van de YouTube-kanaal party uh, Van Pardon. alles en en, we we al doen. En wij doen een challenge van 24 uur overleven zonder geld. Aha. En mogen wij misschien. Jonge, ja. <laughs> mogen wij misschien een klein snoepje? Heel kort. Ja, <laughs> ja. Dank u wel voor Dank mij. Dank He hebben jullie honger dan? <laughs> ja. Ja. ja. Ik vind een goede challenge. Ja, ja Plus van Aai? Ja. ja. ja. Dankjewel. Bedankt. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank nou, nog naar de klusboer. Of naar. De nou, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ik heb dus net een Instagram-foto geplaatst. Uh, of iemand een slaaplek voor ons heeft. We zijn aan het wachten, maar het wordt eigenlijk al best wel laat. Het ziet er niet meer uit, maar het wordt eigenlijk al best wel laat. Ja, het wordt niet vroeg donker, maar het is best wel al. Ja, Lekker, ja het is al al. 7 uur. Denk ik al 7, 8 uur dus. Ja, Waar gaan we slapen? Ja, we gaan nog even een half uurtje wachten en ja. We gaan nog ga even zoeken. Heeft, uh, um, yes. <lacht> ik weet niet, we hebben ook nog niet avond gegeten. Dus hoe gaan we dat doen? I don't know. Oké, okay, we gaan nu even overleggen of we gaan avond eten of niet. Oh, mensen, we hebben een slaapplek gevonden. We gaan hier lekker slapen zonder tussen al bijna 10 uur of zo. Ja, Eigenlijk is... ah, nog geen bedrijf, maar ja, ik zoek hier niet meer om uh, te blijven. Dit dus is we nog mee... wel leeg, maar boeite. Ik ga gewoon lekker slapen. Welkrusten. Ja, is... Abonneren op deze prima foutjes. Mee. Nee, nee, wacht, nog wat. We moeten er uit slapen. zo even slapen. Oh ja, dan, dan moet je daar oh ja. zo. Ja, nou, nou, maar uh, heel uh, dichtbij uh, laten zien. Oké, hey, ik ga nee, op het dak slapen. Oké, nou we hebben net de outro gedaan. Thijs gaat op het dak slapen, Rolf gaat ik weet niet waar slapen. Ik ga in het huisje slapen en uh, nou, uh, rusten. Hey, jongens, het was een beetje een sketch. Uh, we hadden een beetje laten zien hoe je nou uh, gaat eten dit was dan nep dat we hier gingen slapen. We gaan straks gewoon thuis eten en slapen. Alleen um, dat, dat we gratis eten kregen en zo, dat was gewoon allemaal uh, waar. Maar ook, je, je krijgt, we kregen eerder iets bij een um, goedkoop, um, waar je goedkoop eten kon halen dan duur. Bij banaan zijn ze 25 cent goedkoper en daar kregen we het wel. En bij, die voorbeeld die beroemde merkels ja merkt zoals Jamin kreeg je niet ga bij goedkope dingen daar krijg je alle dingen gratis Dank. en je moet ook gewoon so, blij zijn met water en je moet die. ook gewoon blij zijn met water niet net zoals Ralf het gewoon weg gooien sorry nee, maar oké okay, nou hopelijk vonden jullie het een leuke video sorry. en we hebben zelfs nog winst gemaakt ook ja we hebben 10 ja, we cent gewonnen 10 20 cent, cent. gewonnen maar Vonden jullie dit nou een leuke video? Ja. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Jumpy. En dan zeg ik later. En ook nog, als jij dit ook wil gaan doen, maak er een video van en DM het naar uh, onze uh, laagstreek voor Jumpy, Instagram account. En dan misschien maak je wel kans om in de volgende video jouw video te krijgen. En dan um, later. En like. like abonneer. It. Later. Abonneren. Reageren.